is Ja, vissen. Ik vis graag. Op karpen, en dan een nachtje doorhalen in de tent. Dus ja, heel veel scooter rijden en voetbal kijken. Ja, ik doe aan Cheux de boel. Ja, het is niet hoor je niet veel, maar... Ja, de, ik heb ooit eens een weddenschap gehad met iemand en die deed het al. En toen heb ik die verloren en toen moest ik drie keer mee. Ja, en sindsdien ben ik blijven hangen eigenlijk. Ja, ik, uh, ik hou van uh, gamen en ik hou van uh, muziek. En uh, reizen, uit eten gaan. Leuke dingen met mijn vriendin doen, dus uh, ja, weet je, dat, uh, dat vind ik leuk. Ik kan twee dagen ook zitten ja. voor helemaal niks, dan vang je niks. En dan, uh, maar je kan ook zo in één keer de vijf hebben in een weekend bijvoorbeeld. Ja, een fiets maken van mijn kind. Ja, ja, dan wil je natuurlijk weten wat voor hobby's. Ja. Darten, dat is een virus, dat laat je nooit meer los. Ah, morgenavond weer, dus uh, daar kijk je de hele week weer naar uit. Mijn vrouw zegt van ben je niet wat vergeten? Oh man, <laughs> dat wiel moet er nog in. <laughs> dus als morgens vroeg om half drie was ik er al uit uh, om dat wiel erin te zetten. Dus. Hij belde me nog speciaal op, papa bedankt. <laughs> daar doe je het voor, ja toch?